Kim Schmieds, van harte gefeliciteerd. Drie zetels na vier zetels. Denk je dat het aankaarten van de problematiek van de aankoop rondom het kloosterkwartier u een extra raadzetel heeft opgeleverd? Nou, ik denk wel dat dat heeft laten zien. De niet gewenste bestuurstijl die het college erop nahield. Dus ik, ja, ik denk, denk wel dat het een hele grote factor is geweest. Ik ben er ook heel trots op. Ja. Is het nu wisseling van de macht binnen het bestuurscentrum? Nou, dat uh, zou ik nog zo niet willen zeggen. Ik zou eerst, eerst willen kijken. Je kunt ook zeggen, de coalitiepartijen hebben minimaal verloren. kun je dat natuurlijk ook zeggen. Want uh, CDA en het groep hebben een stuivertje gewisseld. Uh, uh, D66 heeft zich gehandhaafd en de PvdA heeft één zetel verloren. Dus al met al denk ik, als je zo kijkt dat de coalitie zeg maar, uh, niet is afgestraft. Trekt u het verlies van de verkiezingen zich persoonlijk aan? Ja, als lijsttrekker uh, neem je in elk geval altijd de verantwoordelijkheid uh, op je... Uh, en uh, ja, wat dat betreft uh, uh, voel ik het wel als verlies. Uh, aan de andere kant, uh, hoe gek het ook klinkt, zijn we best tevreden als je kijkt naar de uitslag, het aantal stemmen. Ook ten opzichte van de vorige keer. En uh, ja, de campagne die toch uh, de laatste weken meer dan stevig was, laat ik het even zo zeggen. Dus in die zin hebben we ook met, uh, met een uh, op een aantal punten sterk vernieuwd en verjongd team. Hebben we toch een heel goed resultaat uh, uh, ja, neergezet. Ik ben ook trots op de mensen wat ze allemaal hebben, hebben bereikt. En het voelt een beetje alsof we het net niet gehaald hebben. Toch, want ja, heel stilletjes hoop je toch wel op, op die drie zetels die we de vorige keer ook hadden. Ja. Van niks op drie, dat is toch. Behoorlijke prestatie. Ja, dankjewel. Het is inderdaad een behoorlijke prestatie. Uh, we hebben een flinke voet tussen de deur weten te zetten hier. En dat in het uh, geweld van de krachtenveld wat hier al speelt. Waarbij uh, er eigenlijk uh, zo goed als geen campagne mogelijk was. Omdat er geen debatten georganiseerd werden, niks. Uh, maar toch drie zetels. Uh, allereerst dan uh, kiezers bedankt. Bedankt voor het vertrouwen. En dit gaan we de komende vier jaar zeker ook ons voor inzetten en waarmaken. Hoe denkt de PVV als partij een verandering teweeg te brengen in de bestuurscultuur van deze gemeente? Die vraag die heb ik volgens mij al een keer beantwoord bij jullie, maar dat is heel simpel. Wij vinden dat de burger niet alleen gehoord moet worden, maar dat er vooral naar hem geluisterd moet worden. Je kunt er niet voor het toren zitten, je kunt iets horen buiten, maar je kunt veel beter naar buiten gaan, gaan luisteren. En ook daadwerkelijk met die mening van die burger iets doen. Op vandaag is een burger geen domme kiezer die één keer in de vier jaar zijn mening moet geven... Of moet kunnen geven. Nee, het is iemand die je mee moet nemen in processen. Het is iemand die je deelgenoot moet maken van besluiten. En dat is wat de PVV in deze gemeente vooral wil gaan realiseren nu. Wat is het streven van 50 plus de komende vier jaar? Ja, dat is een moeilijke. Luister, we hebben eerst vanavond afgewacht. Het, ja, het is nieuw. Het is dus afwachten wat er gebeurt. We zijn in principe blij dat we een zetel hebben. Van de andere kant, als je kijkt naar onze doelgroep, 44.585. Kiesgerechtigde mensen in klein. Born, boven 50 jaar, dan is het mager. Ik ben niet ontevreden. We hebben vier jaar lang met één persoon in de gemeenteraad gezeten. We hadden er vorige keer weliswaar vier, maar in de tussentijd zijn er een aantal overlopers geweest. Die zijn we allemaal kwijtgeraakt. En we hebben een hele nieuwe partij kunnen oprichten met nieuwe mensen, 31 kandidaten. En Ik heb het voorrecht gehad om de lijsttrekker van die partij te mogen zijn. En we zijn van één naar drie zetels gegaan, dus ik ben niet ontevreden. Uiteraard hadden we graag meer willen doen, maar de kiezer heeft bepaald. Ja, Het ziet er nou uit dat, dat ik daar alleen zal zitten. En, en ik heb in de campagne laten zien hoe ik, hoe ik in de politiek sta, hoe ik in het leven sta. We hebben een positieve campagne gevoerd, met hart voor iedereen was onze slogan. Um, en zo zit ik er ook in en ik heb, ben zelf als nieuweling hier in de politiek van dat geleen heb me behoorlijk verbaasd over de, ja, toch de verziekte onderlinge verhoudingen. Nou, we hadden, eigenlijk hadden we toch wel uh, op, meer, op meer gerekend en uh, wij beschouwen dit in ieder geval niet als een, uh, een winst. Gaat de D66 zich de komende vier jaar meer profileren of gaat de partij zich weer vastleggen in een onwerkbare coalitie? Nou, zo zie ik het niet. D66 is altijd een partij die verbindingen legt tussen partijen. Zie je landelijk ook. Die leggen verbinding tussen rechts en links. En een partij die durft mee te regeren, dat is ook belangrijk en dat geldt hier in de stad ook. Je moet altijd naar een uitslag kijken. Uitslag toont voor mij in elk geval een aantal bijzondere Aspecten. En dat is met name het feit dat GroenLinks een zetel gewonnen heeft. Dus daar zal ook rekening mee gehouden moeten worden, schat ik zo in. Ja, dan heb je een PVV en die drie zetels van niet, niet gehaald. Daar zullen we al wel over moeten praten. Ja, en verder, als hebben wij een zetel gewonnen, nou, dat denk ik dat wij goed gedaan hebben met een goede ploeg. En een breed vertegenwoordiging in de stad en dat heeft ons geloond. En nu de coalitie met het CDA en het GOP. Ja, weet ik niet. Daar doe ik nu geen uitspraken over. We gaan duidelijk een feestje vieren. We zijn de derde partij in Sittertgeleen, dus dat valt niet om ons heen te gaan. Uh, en de komende dagen, de komende weken zullen we zien uh, welke vorm een nieuwe coalitie gaat krijgen. We zijn niet blij, want we hadden liefst gewonnen. Uh, we zijn ook... Uh, meteen naar de winnaar van, uh, van vandaag uh, toegegaan, dat hoorde ook. Wat dat betreft betekent dat ook einde verkiezingsperiode uitslag, dan treden nieuwe periode uh, in werking. En wij zijn bereid om uh, bestuursverantwoordelijkheid uh, uh, wederom te nemen, omdat we ook samen met deze coalitie in het geval, dus samen met het GOB, uh, begonnen zijn aan een, uh, ja, aan een traject waarvan we ook hebben gezegd, dat gaat verder dan een periode van vier jaar. Wij hebben één zetel, daar zijn we hartstikke blij mee dat we in ieder geval terug zijn in de raad. Nou, vervolgens ben je dan ook zeker niet de partij die aan zet is als je het hebt over coalitie en oppositie. Dus wij hebben altijd gezegd, wij staan dadelijk open voor alle gesprekken die er komen en wij willen sowieso onze eigen koers varen. Dus als wij al in een coalitie zouden gaan deelnemen, dan is dat ook echt met onze eigen punten. Maar ik denk voor nu dat wij ook terughoudend moeten zijn in uh, uh, ja, de woorden coalitie of uh, uh, oppositie. Ook in het college heeft D66 al degelijk een verbindende rol gehad. En we hebben op het sociale dossier onderwijs misschien niet de meest zichtbare uh, portefeuille geweest. Want bij cultuur en sport sta je continu in de schijnwerpers. Maar er zijn wel heel belangrijke dingen gezet, ook onder het portefeuille van D66. We hebben de afgelopen twaalf jaar inderdaad geen deel uitgemaakt van de coalitie. Wij zijn er nooit bij gekozen. Het is zo dat je bent tot de coalitie wordt gekozen en tot de oppositie ben je veroordeeld. En wij hebben steeds, zonder eigenlijk een opgave van reden, zijn we steeds buiten de coalitie gehouden. Ja, ik kan er niks anders van maken.